Vandaag een tutorial over hoe je van echt super flut en stijl haar, zoals mijn haar is, zit wel een beetje, een beetje slag in, maar het is eigenlijk vrij stijl, hoe je vol haar krijgt en krullen die de hele avond blijven zitten. En het is vrij makkelijk, het is eigenlijk niet eens heel erg moeilijk, dus um, heel veel plezier met kijken alvast en geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En uh, nou, ik hoop dat deze video zou helpen om jouw ja, haar ook heel erg krullend te krijgen en vol volume en echt super tof. Voor een avondje uit, <laughs> als je er helemaal zin in hebt. Nou, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie deze tutorial leuk vonden. En dat jullie iets hebben opgestoken ervan om je haar lekker krullend en vol te krijgen voor een avondje uit. Ik ben intussen even omgekleed. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb er even een ton haarlak in gespoot. zodat het natuurlijk de hele avond zo blijft zitten. Maar het wordt heel erg warm, dus we zullen zien. En abonneer even op mijn kanaal als je vaker van zulke video's je wilt zien. En voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!